Ja, je bestuurt de raket met de pijltjes toetsen. Pijl naar boven, pijl naar links en pijl naar rechts. Probeer maar. We zijn er. Nu nog alleen landen. Nu zaten we ergens tegen. Oei, oei. Nu moeten we helemaal opnieuw... Ja, we zijn erin geslaagd.